Nee, daar geloof ik niet echt in. Hopelijk hoop ik niet, want uh, we hebben ook een lotofleertje gekocht. Nee, uh, maar onder, de onder een ladder ga ik toch niet lopen. Vrijdag de 13e ja. Het is niet dat ik daar zo in geloof, maar het speelt toch een beetje in mijn hoofd, ja. Het is maar een dag, ja. volledig niet. Ik ook niet en ik heb toch geen examen. Uh, ik ben op zich niet zo gelovig, maar als het leren toch niet gaat, dan ga ik het toch maar op vrijdag de 13e steken, denk ik. Ik moet altijd uh, deze schoenen aandoen. Ja, ik heb zo'n stress -streek. Ik heb een crème voor op mijn gezicht te smeren. En dat blijkt dus allemaal te helpen. Ik moet altijd deze broek aandoen. Ik. Ik doe niks. Mijn mama brandt wel altijd een kaarsje en ik vind dat wel leuk. Mijn fruitsapje ochtends persen. Altijd dezelfde balpen. En s'avonds mijn munteetje. Geen andere thee, enkel muntje. Ik heb rituelen als het aankomt op studeren zelf over waar dat mijn vloeistiften moeten liggen. Ik doe wel mijn lievelings T-shirt vaak aan als er een moeilijk examen is. Ik ken het niet echt.